We gaan twee onderwerpen er kort even uithalen. Dat is zo'n 20 minuten per onderwerp. Dus dat is ook echt kort. Want het doet bijna geen recht aan het onderzoek en al het werk wat erachter zit. Maar we gaan het praten over uh, het wonen. Dus hoe gaat het wonen er nou eigenlijk uitzien in de toekomst? Een van de dingen die net werd gezegd was natuurlijk ja, dat met name de huurders het op dit moment moeilijk hebben. Maar hoe gaat het nou in de toekomst eruit zien? En de tweede, we gaan het hebben over de natuur. En sommige mensen zijn nog helemaal verbaasd. Natuur, hebben we dat dan nog? Nou, dat is precies het punt. Um, van, wat is dan die natuur? Hoe ga je ermee om? Welke plek heeft dat dan precies? Um, dat gaan we doen door een aantal mensen die je aan die hoofdstuk hebben geschreven straks naar voren te halen en door met elkaar daarover te praten. En we gaan het eerst hebben over um, het uh, huren in de toekomst. Want uh, een van de beweringen in de balans is dat dat misschien best in de toekomst wat meer zou kunnen gaan plaatsvinden. Dat, het was natuurlijk altijd heel um, goed en in ieder geval je ouders waren heel blij als je een huis kocht. Dan deed je een investering en dan ging je niet gewoon je geld elke maand weggooien. En dan ging je dan vermogen opbouwen en dan aan het eind van je leven had je dan misschien nog iets aan je kinderen te geven. En het eindresultaat nu is dat je blij moet zijn als je huis niet... Onder water staat, toch weer water, onder water staat. Um, maar sowieso waarschijnlijk aan het eind van je leven moet je dat vermogen van je huis toch opeten. Dus um, wat heb je nog aan een koophuis? Dat is een van de vragen waar we het over gaan hebben. Maar om dat goed te kunnen bespreken, moeten we eerst even weten hoe u woont. Dus daar hebben we de volgende vraag voor. Hoe wonen jullie? 1. Ik heb een koopwoning. 2. Ik heb een huurwoning. 3. Ik ben inwonend bij ouders, vrienden, studentenhuis of anderen. 4. Ik heb even geen woning. Ik ben op zoek. 5. Ik woon anti-kraak of ergens daartussen. Ja? Dus, en als u denkt, van, nou, mijn categorie zit er niet bij, dan probeert u zo dicht mogelijk bij de categorie te komen, maar waarschijnlijk zit u dan anti-kraak. Um, de categorie is duidelijk, de tijd gaat nu in. Als u twijfelt, trouwens, is er ook anti-kraak. Kijk, dit bevestigt het beeld van de minister. Ik heb een huur, ja precies. Er is denk ik één iemand die anti-kraak woont. En ik heb even geen woning, ik ben op zoek. Dat is sowieso altijd, misschien is dat wel iets voor bij de borrel. Ja, kijk, dat zijn er drie. Ja. Wie, wie woont de anti trouwens, wie is dat? Ja, want u, oké. Okay. Um, blijft u dat uw hele leven doen? <lacht> Wacht even, kom even naar u toe. Ja, woont u anti-kraak of woont u kraak? Ik woon anti-kraak en ga het niet helemaal mijn leven doen, nee. Wat, wat, wat denkt u, wat, wat, wat wordt de volgende stap? In mijn wooncarrière of in de algemene... In uw wooncarrière? Ik ga kopen en in dezelfde buurt als waar ik nu, nu anti-kraak zit, in Amsterdam-Noord. Okay. En, en u zegt ik ga kopen, dat, dat weet u al, dat gaat u al doen, u bent ermee bezig of dat, dat, dat, dat hoopt u? Als ik ingeloten word voor de koop. <laughs> en um, waarom gaat u niet huren? Er zijn ook best wel leuke huurwoningen eigenlijk. Uh, misschien een beetje traditioneel. Ik zie het ook als investering voor mijn toekomst. Pensioen later. Heel laat, veel later. <laughs> Welk pensioen? <laughs> mijn huis. <laughs> heeft, u het, heeft u het echt overwogen trouwens om, om, om te gaan huren? Of was het überhaupt geen optie? Wel overwogen, maar uh, het voelt een beetje als, uh, zeker in Amsterdam, waar je niet iets uh, hebt wat uh, net boven de sociale huur zit en tussen dure huur. Voelt het voelt echt als, als uh, geld weggooien, want 1300 euro in een maand... Aan huur? Ja. ja. Nee, duidelijk? Ja. We gaan er eens even over praten met uh, uh, twee van de mensen van het Planbureau, Martijn uh, Escanasi en Frank van Dam. Mag ik jullie beiden naar voren vragen? En u mag altijd applaudisseren als iemand naar voren komt. Applaus. En volgende, Frank van Dam, Martijn Escanasi. Wat, wat, wat, wat hebben jullie in de balans beschreven? In de balans maken we een verkenning van hoe het wonen zich ontwikkeld heeft vanaf een hele lange periode terug. Eigenlijk vanaf 1970 af aan. Ja. En we hebben gekeken bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van huren versus kopen. Wat is daarmee gebeurd? We hebben gekeken hoe dat samenhangt met de ontwikkeling van de bevolking. Dat is natuurlijk ook altijd een hele belangrijke ja, drijver van de woningbouw. Ja. En we hebben gekeken hoe zich het beleid ontwikkeld heeft van, uh, over die periode. En van daaruit kijken we van, ja, welke nieuwe uitdagingen komen er nu op de woningmarkt en het uh, woonbeleid af? Ja. En, en uitdagingen, dat is planbureaus voor problemen, toch eigenlijk? Ja, dat, uh, dat is de planbureaus piek. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, ja. En, en... Ja, ja? ja, ik denk toch dat je dat, dat, je, dat dan, uh, je moet het wel positief zien. Ik denk ja. dat er uh, genoeg uh, uitdagingen zijn, ook uh, dat er goed, uh, goede ook de mogelijkheden zijn om... De, de woningvoorraad en de kwaliteit van het wonen ook te, te verbeteren of op zijn minst stand te, te houden. Ja. En nou, een van de dingen die we dus nu voorleggen is het vermoeden of de mogelijkheid dat er misschien wel meer gehuurd wordt. Klopt dat? Nou, dat, dat weten we niet. Er staat ook een, er staat een vraagteken achter en die vraag hebben wij eigenlijk ook. Als je kijkt naar de, de ontwikkeling, dan zie je dat we nu in Nederland hebben we 60% koopwoningen. Ja. Bleek ook wel een beetje uit die, uh, die verhoudingen uh, hier, hier in de zaal. Um, en de vraag is of dat nog verder zal uh, gaan groeien. We hebben natuurlijk altijd gezien: van, uh, die koopwoning werd altijd ook gezien. Niet alleen om een, als een plek om te wonen, maar ook als een middel om uh, zeg maar. Uh, die van de de, de anti meneer die, uh, die kwam eigenlijk met dezelfde redenering: van uh, dit is ook een, een, een middel om zeg maar uh, iets te doen aan je, aan je vermogen later. Maar ja, die, die samenleving is veranderd doet sowieso ook al op dit moment, als je nu al een huis hebt, je hypotheekrenteaftrek is natuurlijk, wordt waarschijnlijk minder gaat waarschijnlijk op een gegeven moment weg. Je moet al gaan aflossen, dus dat maakt het allemaal wat minder spannend. Plus, ja, die pensioenvoorzieningen, dus dat soort ontwikkelingen. Kijk je dan daarnaar om dan te zeggen, nou, misschien wel meer huur? Nou, ik denk ook dat er een aantal zaken nu aan de hand zijn. Ik vind het voorbeeld van de anti meneer heel sprekend. Je wilt in Amsterdam graag wonen. Je vindt het een dynamische leuke stad voor een bepaalde levensfase. Ja. En... <lacht> en dan heb ik het niet over de nacht voor de leefomgeving alleen. Uh... Maar er zijn eigenlijk maar twee smaken in dit land en dat is een sociale huurwoning... ...waarin we vinden dat er goed ook door mensen met een, kleine, met een klein inkomen goed gewoond moet kunnen worden. Dat is denk ik een grote verdienste van het afgelopen beleid. En anders zit je gelijk in een koopwoning. Ja. Nou zien we dus dat er ook uh, ja, in de koopsector, ook in de financieringssector rond de hypotheken een hele hoop gebeurd is sinds uh, augustus 2007, om het maar precies te zeggen. Ja. Toen hebben, zijn we erachter gekomen dat er ja, ja, toch ook een hele hoop mensen misschien zijn die geen, uh, uiteindelijk geen hypotheek op die continue gedachte van steeds maar stijgende huizenprijzen konden krijgen. Ja. Dat dat systeem niet goed gaat. Ja. Um, wat er in Nederland dus eigenlijk ontbreekt is een middensegment op de woningmarkt waarin je bijvoorbeeld ook in Amsterdam zou kunnen huren voor 800 euro. En dan zou ik wel eens weten of onze vriend in de Antikraak dan ook in Amsterdam-Noord een woning zou gaan kopen. Ja. En misschien heeft hij in de Antikraakwoning wel een vaste baan en dat hij daarom wel een hypotheek krijgt. Maar we gaan ook naar een steeds flexibelere arbeidsmarkt toe. En niet iedereen heeft meer een vast contract. Dat wordt ook overhand minder. En dan zijn er nog genoeg banken die zeggen van nee, dat is een te groot risico, u krijgt geen hypotheek. En die mensen willen ook niet hun hele leven Antikraak blijven wonen, neem ik aan. Ik ben trouwens wel benieuwd, ik zat op de deelnemerslijst, kijk, ik zag niet direct bij zijn, maar is er iemand van een bank? Dat zou ja. leuk zijn. Ja. Of als u naast iemand zit waarvan u weet dat hij bij een bank werkt, wijs hem aan. Nee. nee. Ja, jammer, ja. Nee, want dat is natuurlijk wel, dat is wel een prominente rol natuurlijk, of je het überhaupt gefinancierd kan krijgen. Even, even uh, uh, meneer Antikraak, is dat... Um, zou het voor jou een overweging zijn geweest als je gewoon, gewoon voor een redelijke prijs had kunnen huren om dan toch maar te huren? Ja, ja kijk, heel goed. En wat, wat zou dan een acceptabele prijs zijn? Net iets onder de? Duizend. Rond de duizend zo ongeveer. Oké. Okay. Dat kan ook niet. Nee? Ja? Als je wil huren, dan moet je drie keer uh, de huur netto verdienen. Ja. Ik die die net... denk dat hij niet drie verdient. Nee. Nou, maar... Mijn dochter is die zogenaamd heel hoog, die is promovendus. Maar die verdient natuurlijk maar een scheidbeetje, 1500 euro. Dat is drie keer 500 euro. Voor 500 euro kun je in Amsterdam niet wonen. Dus die zit op een studentenkamer. Ja. Ja. Okay. Maar dan, um, daarvan is natuurlijk de opmerking, die samenleving verandert. Dus het zou kunnen zijn dat er dus een maart begint te ontstaan voor die huur. En voor dus inderdaad mensen zoals jou, dat je zegt nou, dan, dan, dat er een, een ander segment gaat komen, want de mensen willen wel in de stad houden. Zie je daar überhaupt al beweging in komen in, in die huurmarkt? Um, ik zelf ben zoekende naar, naar iets meer zelfstandig of meer ruimte dan alleen een gedeelde kamer. En ik zie daar op dit moment nog weinig uh, beweging in komen. Ja. Je hebt nu de middeninkomen tickets die door uh, uh, de woningbouwverenigingen worden afgegeven, maar daar verdien ik net te weinig voor. En de sociale huur... Um, ja, daar moet ik nog 15 jaar ingeschreven staan en dat, uh, dat ga ik <laughs> niet halen. Ja. Dus het is wel een schip, nog steeds. Ja. Ja, of buiten Amsterdam. Ja, <laughs> maar ja, fietsen naar je werk wordt dan lastig. Ja. Ja, is, ja, nee. is er iemand die zegt, ik ben echt een bewust huurder. Ik heb gewoon echt, ja, daar, daar, daar, achter de rij, ja. Kijk, ik kom even hier achterlangs, ja. U heeft bewust gekozen om te huren? Uh, ja, ik, uh, ik uh, kon... Uh, ja, wel goedkoop een huurwoning vinden in de particuliere sector. En daarom huur ik nu nog steeds. Ja. En ik heb wel een vast contract, maar ik vind het zo goed. Ja. En is het wel met het idee van uiteindelijk toch te gaan kopen? Gewoon met het idee van nou, dan, dan stiekem toch weer de route vermogens opbouwen, dat soort dingen? Ja, misschien uiteindelijk wel, maar de komende jaren nog niet. Ik vind de vrijheid inderdaad ook wel heel fijn met huren. Je kan gewoon gaan en staan waar je wil. Ja. Een van de opmerkingen die wordt gemaakt is dat uh, ook door de arbeidsmarktverandering... richting uh, toch meer flexwerken, zelfstandigen... Dat het daardoor misschien ook meer op zou kunnen gaan komen, zie je dat in jouw omgeving ook? V vrienden, collega's? Je denkt van ja, ze, ze werken gewoon. Het is in ieder geval niet van wieg tot graf, het werk meer. Um, vind ik vind het moeilijk om te zeggen. Wat ik wel, wat ik wel, wat het verhaal wat daar ook vandaan komt: van als je wil wonen in een grote stad, is het vaak heel moeilijk om inderdaad een betaalbare huurwoning te vinden. En dan heb je heel snel het idee dat je dat je geld weggooit. Ja. En dat is natuurlijk gewoon, ja, door als je dan toch wat hoger opgeleid bent. Toch snel gaat zoeken van, nou, dan misschien moet ik dan toch maar eerder gaan kopen. Ik heb wel vrienden die ook een, uh, een appartement van 30 vierkante meter in Amsterdam hebben gekocht. Ja, is dat nou uh, zo, zo kansrijk in de toekomst om dat met winst te verkopen? Dat weet ik niet. Nee, nee. Maar daardoor hadden ze wel een plek. Dat was de manier om toch een plek te krijgen. Ja, ja precies. Ja. Um, we hebben natuurlijk wel een mogelijkheid. We hebben nog wat kantoren leeg staan. Kunnen we daar niet wat mee gaan doen? Ik doe, dat is natuurlijk, uh, wat is het geloof ik in Amsterdam? 1,4 miljoen, landelijk 8 miljoen geloof ik. Ik dacht zelfs uh, dat we ongeveer 50 miljoen vierkante meter kantoor in Nederland hadden staan. Waarvan 17% leeg staat. En dat is 8,5 miljoen vierkante meter. Ja. Dan maak ik even een heel simpel rekensommetje. Want een deel van die kantoren, daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. Daar kan je niks mee. Of dat staat op uh, plekken waar je toch niet wil wonen. Maar als je nou iedereen, als je het nou zou verdelen in appartementen van 100 vierkante meter per stuk. Ja. Dan kun je 85.000 woningen daarin kwijt ja, nou, doen, doen. Uh, ik denk dat de best kantoren zullen afvallen ik denk dat er ook uh, best uh, allerlei technische en financiële en juridische problemen zijn nou is de minister altijd bereid om daar wat aan te doen dus uh, ja. dat gaat waarschijnlijk helpen ja. maar ik denk ook dat uh, op heel veel plekken het belangrijk wordt om te gaan kijken wat we met dat uh, leegstaande kantoren en winkelvastgoed gaan doen ja. en er zijn misschien een hoop potenties voor nieuwe woningen nou, misschien dus die ontwikkeling van dat middensegment huren. Want dat is natuurlijk interessant. Als er zo'n overschot is aan, aan ruimte en je, je maakt het misschien dus ook als overheid nog makkelijker mogelijk om dat om te vormen tot uh, huurwoningen. dan Je krijgt een soort uh, een, nogal ruim in zijn jas zittend, uh, zittende markt misschien zelfs. Nou, dat is ook wel uh, de suggestie die we doen om daar toch goed naar te kijken. Om die herbestemming mogelijk te maken. Niet alleen van kantoorvastgoed. het zou ook van allerlei andere maatschappelijk vastgoed kunnen zijn. Uh, scholen die in ombruik zijn geraakt. Verzin maar, uh, dat, dat gebeurt natuurlijk ook. Waar je natuurlijk even moet, voor op moet passen is van ja, kan dat ook op elke plek? Kan dat op elke plek in Nederland? Is dat voor elke regio een, een werkend perspectief? Dan denk ik dat weer van niet. Omdat natuurlijk voor een deel van Nederland zitten we natuurlijk met een, een geringere vraag uh, op de woningmarkt. Zeker in de toekomst, misschien zelfs met, uh, met, met krimp. En dan gaat natuurlijk die, die krimp van, die, uh, van het aantal huishoudens gaat natuurlijk hand in hand met, uh, met leegstand in, uh, in ander vastgoed. Maar als je kijkt naar een markt in, in Amsterdam of in, de markt waar bijvoorbeeld in Utrecht, Haarlem, Den Haag... ...markten waar echt die druk nog op die woningmarkt uh, nog, nog flink is... ...dat zie je aan de lange wachtlijst in de huur, werd al genoemd... ...daar zal het zeker een, een optie zijn om, uh, om tot herbestemming uh, van alle vastgoed over te gaan. Ik denk dat dat een, uh, een prima oplossing is. Zonder dat je daarbij dus uh, weer een nieuw weiland moet opofferen voor nieuwe, voor nieuwe uitleglocaties. Nu, nu werd de minister net al even toegesproken van dat, om, om dat mogelijk te maken... Um... Is dat inderdaad? Want er komt trouwens ook nog wat rijksvastgoed vrij, geloof ik, hier en daar. Behoorlijk veel. Um, is, er, is er een strategie eigenlijk van de overheid om bijvoorbeeld. Uh, ik heb iemand die bijvoorbeeld in Amsterdam Noord woont uh, en graag een woning zou willen. Dan zegt van we gaan dat soort plekken daarvoor gebruiken? Uh, ja, want in de omgevingswet. Oh, ja. In de Omgevingswet wordt het makkelijker gemaakt om uh, vastgoed voor andere bestemmingen te gebruiken. Je kunt uh, eigenlijk op een paar manieren. We gaan bestemmingsplanwijzigingen enorm verkorten. Het duurt nu een half jaar als je een bestemmingsplan wil wijzigen. En uh, dat wordt straks acht, acht weken. We gaan uh, uh, verandering van bestemming, bijvoorbeeld een monumentaal pand... Uh, waar je dan tijdelijk andere bestemming aan wil geven, dat was nu vijf jaar. Als je daar even een bedrijf in wil vestigen voor vijf jaar investeren, is gewoon niet de moeite waard. Dus dat wordt vijftien jaar. Nou, zo komen er allerlei... Uh, we gaan er gaan eigenlijk allemaal regels weg. Ik moet zeggen, er komt niks bij, er gaat van alles weg. Dat het uiteindelijk die transitie veel meer vergemakkelijkt. Uiteindelijk zit daar natuurlijk ook een beetje stiekem achter. Want dan merk je natuurlijk ook de reacties. Hè. Kopen van 30 vierkante meter uh, in, in Noord. Uh, op een gegeven moment toch weer gaan kopen. Overal plekjes zoeken in die stad. Misschien moeten we daar ook een beetje vanaf. Want u begon uw verhaal natuurlijk met de druk op die steden. Maar de rest van Nederland wordt wat leger. Er staan trouwens op prachtige lege boerderijen, steeds meer. Misschien moeten we daar gewoon naartoe. Nee, dat gaat niet gebeuren, want wereldwijd gaan de mensen steeds meer naar stedelijk gebieden. Waarom? Omdat het daar gebeurt, omdat het daar de economische activiteiten zijn, de culturele activiteiten, de scholen. En het zou heel gek zijn als in Nederland we een andere ontwikkeling zouden ja. hebben dan elders. We zien het ook gewoon in de vragen. Iedereen wil naar het stedelijk gebied. Alleen je zult het dan op een andere manier moeten gaan vormgeven. Je zult ook andere financieringsmodellen moeten bedenken om... Nog in dat stedelijk gebied beter te kunnen bouwen. Dat is de opgave voor de komende tijd. Maar zeggen, dat doet natuurlijk nu ieder dorp in Limburg. Ik zeg maar even zo: van ja, we gaan ons dorp weer aantrekkelijk maken. Jonge mensen houden. Nou, vergeet het maar, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dit wordt gestreamd tot in Limburg, dat weet u. Dat is even. De... Ja, je... Nee, duidelijk. Dankjewel. Dank, dank. Ja. Hey. Um... Ik, ik, ik vraag toch even, als u dit zo hoort, als u denkt, ja, maar dit is al mooi, maar ik, ik, ik weet wel wat we zouden moeten doen. He, want het, het planbureau is stiekem toch ook een beetje adviserend. Zeg, nou, ik, ik, ik heb wel een idee wat je dan zou kunnen doen. Die druk op de stad en aan de tegelijkertijd ook weten dat het dus lastig is om te kunnen kopen. Huren is lastig. Hoe ga je dat oplossen? Heeft iemand die zegt, nou, ik, ik, heb, wel, ik, ik heb wel een idee. Het planbureau, leuk dat ze daar zo lang over nagedacht hebben, maar ik weet het zo. Ja, kijk. Zeg even wie u bent. Ja. Nee, ik ben geen Belg. Nee. Um, <laughs> maar ik zit al, ik zit, het zijn wel uh, kennissen van me. Uh, Peter de Bois, ik, uh, ja, dit is een heel belangrijk onderwerp. Uh, en vooral dat middensegment is natuurlijk heel belangrijk. En, oh, sorry. Ja. Um, we, we zitten ook met de woningbouwcorporaties. Zouden we niet eens moeten nadenken over andere vormen van gedeeld uh, bezit? Hè? We, ik bedoel, we hebben het allemaal gehad ook over het, de, de share society. Uh, de minister heeft het er ook over gehad. Er is een enorme ontwikkeling gaande. En je zou in het verlengde van VVE's zou je ook uh, in staat kunnen zijn om um, het bezit van woningcorporaties als het ware te dereguleren. En daarmee uh, een andere financiële incentive uh, te genereren voor eigenaar huurders. Hè? Een, een overgang. Tussen. Dit moeten we even vertalen, want het dereguleren met de financiële incentive, ja. dus dat moeten we altijd even vertellen. Hoe gaat dat in praktijk werken? Nou ja, ik wil de regering dereguleert de zorg, dus dat gaat meer naar zeg maar, de participatiesamenleving. Maar wat is dan die participatiesamenleving? Dat, is, dat zijn wij. Wij moeten dat zelf vormgeven. Uh, met andere woorden, we moeten met elkaar iets gaan doen. En huurders bij woningbouwcorporaties zouden ook iets kunnen gaan doen. En woningbouwcorporaties zouden dat kunnen faciliteren. En langzaam een overgang kunnen creëren naar een middensegment van bezit. En, en, en corporaties zijn hier ook al mee bezig? Of weten ze dit? Of... Ik, ik ben zelf met de woningbouwcorporaties op Zuid bezig. In het kader van de, de Krachtwijk problematiek. Uh, maar de, co de corporaties hebben op dit moment heel andere problemen. <laughs> uh, dus de vraag is of ze, uh, of, of ze hier al mee bezig zijn. Dus, uh... Als u dat zegt, dat dat de vraag is, dan zijn ze het waarschijnlijk niet. Nee, nee, precies. Nee. Okay. Um, we komen aan het einde van dit blokje, um, waar we even een beetje proeven aan het idee van wat gebeurt er op die woningmarkt. Daar gaat de verstedelijking hartstikke duidelijk. Druk op die stad, neemt toe. Er is wel degelijk ruimte. Het moet makkelijker zijn om daarin te kunnen komen. Om daar ook tijdelijk iets in te kunnen doen. Ondertussen het middensegment echt uiteindelijk ruimte voor te vinden om te kunnen huren. Misschien wel cruciaal om uiteindelijk dus die stap in die stad te kunnen maken. Um, dit is wat we nu in een twintig minuutjes boven halen. Toch even als, als verkoop, als planbureau moet je ook een beetje verkopen. Waarom moeten ze jullie hoofdstuk lezen? Nou, ik denk, ik denk dat, uh, de, dat, dat er is één, is één belangrijke boodschap denk ik, uit als hoofdstuk. En dat is, uh, dat is ook de titel van het uh, hele boekje geworden. Dat de toekomst nu is. Dat als je wil nadenken over uh, hoe de woningvoorraad er over 10, 15 jaar, 20 jaar uit moet zien. Dan moet je daar nu al uh, mee beginnen. Dan moet je nu al kijken van, goh, wat heb ik nou over 10, 15 jaar heb ik nodig. Gegeven het feit dat de huishoudens uh, er anders uit gaan zien over 10, 15 jaar dan dat ze er nu uitzien. Meer ouderen, meer één- en tweepersoonshuishoudens. Dat, dat betekent een enorme verandering ook voor de vraag naar bepaalde type woningen. En, en is er iemand waarvan je zegt, nou, en dat is specifiek een doelgroep die dit boekje moet lezen? Jazeker. Uh, ik denk dat de mensen denken die nu nog een hypotheek gaan nemen op een huis en dat vooral doen, ja. nee, vooral doen omdat je daar allerlei vermogenswinsten mee gaat boeken, die zou ik graag willen wijzen op het feit dat over 10, 15 jaar de babyboomers gaan uitstromen uit de woningmarkt. Zij komen te overlijden. En vergeet u niet, het is een grote generatie. Het is een grote naoorlogse generatie. En ze zijn overwegend kopers. Dus er gaan dan veel koopwoningen ook vrijkomen op de markt. In Amsterdam betekent dat misschien dat de prijzen net iets minder hard zullen gaan. En in de regio Amsterdam. Maar er zijn ook heel veel regio's waarin dat dus druk op de prijzen zal betekenen. Als u daar wilt kopen, prima. Er is prachtig, prachtige woningen te koop. Maar doe dat niet om vermogenswinst, want dat zou een steeg kunnen vallen. Okay. Ja, wat een heel duidelijk optimistisch advies voor deze avond. Dames en heren, mag ik een heel grote applaus. Martijn Eskenazi, Frank van Am. Dank jullie beiden. Dank.